Goedemorgen, goedemiddag of goedenavond. Wanneer u ook naar ons kijkt, ik ben jullie oost Fabian Zwaan en ik wil jullie van harte welkom heten bij deze speciale Nederlandzalige editie van de Max Property Podcast. En wie ik ook hartelijk wil begroeten is onze speciale gast van de dag. Hij heeft decennia aan ervaringen binnen de vastgoed- en vastgoedbemiddelingsbranches en hij is nu zo vrij om zijn ervaringen met jullie te delen. Meneer Leen van Nijmond, hartelijk dank voor uw komst. Hoe gaat het met u? Prima, en in ieder geval uh, dank je wel dat ik hier uh, aanwezig mag zijn. Ja, graag gedaan, graag gedaan. En persoonlijk was ik heel erg benieuwd naar wie Leen van Eymond is en hoe hij in deze wereld terechtkwam. Mooi, nou ik zal het niet te lang uh, erover houden. In principe ben ik gepensioneerd. Daarvoor ben ik werkzaam uh, geweest voor een uh, grote verzekeringsmaatschappij en bankinstelling. Op het gebied van onder andere de HT, onroerend goed, hypothekenmarkt. Uh, ...schepenmarkt, uh, enzovoort. Daarnaast uh, mocht ik uh, zelfstandiger worden binnen dat bedrijf op het gebied van... Uh, ...pleziervaartuigen, dat is een hele andere tak van sport. Daar heb ik dan de scheepshypotheek voor ontwikkeld. En daarnaast uh, vond men het nodig dat ik makelaar, taxateur en expert moest worden op dat gebied. En ik deed dan heel veel werkzaamheden voor de diverse merken voor de verzekeringsclub. Op mijn 61-jarige leeftijd was ik de gelukkige, zoals het heet, gezien mijn leeftijd, dat ik uh, met prepensioen mocht. Dus toen kon ik mijn bedrijf verdere inhoud gaan geven. En zodoende ben ik me gaan oriënteren uh, op de markt, op het gebied van oorlogend goed. Uh, ik ben zelf actief op het gebied van ecologische brandblusmiddelen. Uh -huh. Nou, deze maatschappij uh, die zorgt ervoor uh, dat ik... Met de verdiensten daarvan eh, bepaalde investeringen kan gaan doen op het gebied van onroerend goed. U heeft een beetje van dit gedaan, een beetje van dat gedaan, en gecombineerd is dat een, een samenvoegsel van uh, verschillende sectoren, uh, waarmee u dan uiteindelijk een onroerend goed bent beland. In principe is dat zo tot stand gekomen. Ik heb altijd al interesse gehad <lacht> in onroerend goed, gezien uh, uh, rendementen. Uh, je investeert je geld in stenen mm -hmm. en wat dat betreft uh, uh, houdt dat altijd zwaar, wat dat betreft. Zelf wou ik ook weten hoe u in eerste instantie in aanraking was gekomen met Max Property Group en om heel specifiek te zijn, het platform Max Crowdfund. Ja, nou dat is eigenlijk wel een verhaal apart, want ik had mijn zinnen gezet uh, op de Spaanse markt. Mm -hmm. De Spaanse markt vroeg eigenlijk eigenlijk uh, om begeleiding op het gebied van de ecologische brandweersmiddelen. Dus ik zocht daar een, een, een kantoor, maar ook een woonruimte in een uh, uh, beveiligd complex. Nou, ik kwam in aanraking met uh, een bouwer en daar hadden ze in de buurt van uh, het plaatje Estepona... Ze ...een kleinschalig uh, project werd erop gezet. en daar had ik mijn zinnen opgezet van oké, okay, daar vanuit die basis wil ik de Spaanse markt op. In Nederland uh, verzorgen mijn dochters de, de markt voor de rest. Dus dat was eigenlijk de reden dat ik daar uh, het onroerend goed uh, wilde aanschaffen. Het enige probleem, nou een behoorlijk probleem in Spanje is, voor buitenlanders kun je maar maximaal tot je 75ste jaar een stukje hypotheek krijgen. Dus dat probleem uh, uh, kreeg ik dus op mijn bordje van, uh, ja, hoe moeten we dit gaan regelen? In eerste instantie uh, bood men aan van, oké, okay, een Spaanse bank zou het kunnen, mm -hmm. maar gezien de looptijd dan, drie jaar, uh, denk ik, ja, dat heeft geen zin. Mm -hmm. Uiteraard kan mijn bedrijf dat uh, wel tillen om dat te investeren, maar ik heb natuurlijk ook een stuk kapitaal nodig om uh, natuurlijk de dagelijkse uh, activiteiten te bekostigen. Ja, te voorraden ja. en noem, noem maar op. Ik ben gewoon gaan koekelen, want ik ben erg thuis in de sociale media en alles, uh -huh. ik ben gaan koekelen en nu ben ik gaan kijken, oké, okay, hoe gaan we dit oplossen? Uh, Nederlandse banken uh -huh. financieren absoluut niet in het buitenland. Dat, die weg ben ik natuurlijk ook ingegaan. Uh -huh. Ondanks dat je bij een bank bankiert, uh -huh. zeggen ze nee, we doen het niet, we hebben er geen vat op, uh -huh. enzovoort. Zodoende kwam ik bij jullie platform terecht en uh, zo is het eigenlijk het balletje gaan rollen. Oké, okay. duidelijk. Um, wat ik trouwens opvallend vind is, u bent natuurlijk een Nederlandse staatsburger en een Nederlandse inwoner en u had het namelijk al over uw ja, vastgoedprojecten en vastgoedambities in Spanje. Wat is de reden waarom u dan hier gebaseerd bent en dan vastgoedprojecten in Spanje heeft? Uh, wat, wat is eigenlijk de exacte reden daarvoor? Uh, ik gaf het net al een klein beetje aan. Uh -huh. uh, de Spaanse markt vraagt om een stuk vergeleiding op het gebied van uh, ecologische brandloosmiddelen, uh -huh. He, want het moet geen schade geven. Uh, nou, dat red, al, dat red je niet alleen via uh, sociale media. Uh -huh. Dus daar dien je gewoon persoonlijk met uh, brandincommandanten, met andere instellingen uh -huh. uh, dingen daarover te praten, face-to-face. -face. Uh -huh. dat, uh, dat is in deze markt zo. En waarom Spanje? Ja, uh, dat heeft natuurlijk ook met een stukje uh, zon. Van, ja, onder andere uh -huh. natuurlijk heeft het met klimaat te maken. Ondanks dat het hier in Nederland af en toe ook wel wat warmer wordt. Maar met name in de wintermaanden uh, willen wij daarvoor toevoegen om onze activiteiten te doen. En dan de andere maanden als het daar te heet wordt, dan uh, zitten we gewoon in Nederland. Uh, daarnaast vergeet niet dat uh, het project waar ik over spreek, dat bevindt zich uh, aan de Costa d'Azol mm -hmm. en tussen Marbella in, en uh, Malaga in een rustige omgeving. Mm -hmm. Daarnaast is alles direct dichtbij. En als je nagaat hoe de prijsontwikkelingen zijn op dit moment aan de Costa del Sol... ...dan schieten de prijzen aardig weer omhoog. Mm -hmm. We hebben natuurlijk met corona te maken gehad. Mm -hmm. Dan stabiliseerde die markt wat. Projecten werden tegengehouden. Maar de grote bouwers en de grote projectontwikkelaars ook... ...die zeiden nee, we gaan ervoor. En die plukken nu de vruchten, want je ziet gewoon een behoorlijke stijging. Dus aan de ene kant is het voor mij een prachtmooie investering. Mm. Als je kijkt naar de verhuuropbrengsten, ja, die zijn best hoog. Met name in de hete maanden waarvan ik zeg, ja, ik hoef daar niet te zijn. Mm -hmm. Dus dan ben ik in Nederland en dan brengt het behoorlijk wat op. Dus dat is eigenlijk de hoofdmoot. Zo'n opbrengsten en uh, mijn werkomgeving. En natuurlijk ook een manier om dat allemaal te kunnen bewerkstelligen. En uh, dat is namelijk ook wel iets dat ons platform natuurlijk aanbiedt. Uh, ik was trouwens ook wel benieuwd naar uh, uw ervaring met ons platform. Hoe is dat u uh, bevallen? Nou, dat zal ik je vertellen. Dat, uh, ik, ik was verbaasd, misschien wel een beetje overdonderd op de wijze waarop het hele team van jullie uh, uh, met een klant, als ik dat zo mag noemen, omgaat. Als je kijkt tegenwoordig, ja, dat is misschien negatief bedoeld, maar zo bedoel ik het niet, uh, heeft men heel weinig aandacht voor uh, klanten, investeerders en noem maar op. Maar uh, ik ben getroffen door jullie gedrevenheid, maar uh, eigenlijk door jullie passie. En dat zie je tegenwoordig niet meer zoveel. Dus dat, dat kwam bij mij goed binnen wat dat betreft. Dus deze expertise en service van Max Crowdfund is uw groep bevallend. Met name als ik ga kijken naar de Spaanse markt waar we het net over hadden... ...en dat die banken zo moeilijk zijn. En, uh, het, het valt me op dat een nee binnen jullie groep... Ja, ...dat kennen jullie eigenlijk bijna niet. Jullie proberen altijd een oplossing te zoeken. En als ik kijk ook voor die Spaanse markt... ...dat, is, dat wordt nu volledig nog verder opgepakt... ...om dat te ontwikkelen en te zorgen dat straks... Nederlandse investeerders met gemak kunnen financieren in Spanje via jullie platform en dat er in ieder geval uh, een uh, vorm van hypothecaire zekerheid gevestigd kan worden. Want daar we het om in Spanje. Om even specifiek in te spitsen op het platform zelf, hoe verliep voor u het proces om een lening aan te vragen op Max Crowdfund? Als ik kijk naar het proces, dat is, uh, ja ik vond het eigenlijk heel heel kort en heel simpel. Uh, je meldde je aan, uh, op dat moment werd er verzocht natuurlijk om uh, je gegevens in te voeren, en, uh, een symbolisch bedrag over te maken en op dat moment sta je in het systeem en wordt er ook contact met je opgenomen. Dus wat dat betreft is het, uh, wordt er heel snel geschakeld. Daarnaast wordt er gevraagd, oké okay, uh, Kun je deze documenten aanleveren? Kun je dat aanleveren? Kun je dat aanleveren? Enzovoort, enzovoort. Dus wat dat betreft uh, vind ik het contact erg goed. En laten we naar het deel van het proces gaan. Op ja. het moment dat de lening live gaat op het platform. Wat vindt u van de termijn waarbinnen leningen worden volgeschreven op het Maxcrowd van platform? Nou, de ervaring leert, en ik heb ook gekeken natuurlijk uh, op het platform. Dat op het moment dat het uh, gepubliceerd wordt, dan is hier nooit aan volgeschreven. Dus wat dat betreft geeft het al aan dat uh, men als investeerder, uh, via crowdfunding zeg maar, dus uh, vertrouwen heeft in jullie organisatie. Nee, nou ja, dat uh, is natuurlijk uh, mooi om te horen dat dat uh, zo is overgekomen. En dat is natuurlijk iets dat wij intern ook uh, hebben opgemerkt. Mm. Maar um, het is natuurlijk ook wel zo dat veel mensen misschien niet weten dat zij dan uh, bij ons terecht kunnen. Dat een crowdfunding-concept voor deze doeleinden gebruikt zou kunnen worden. En dat ze dan liever naar een uh, bank toe gaan. Uh, dus waarom bent u eigenlijk bij ons terecht gekomen in plaats van uh, financiering aan te vragen bij een bank? Uh, ik gaf het net al een beetje aan, uh, de Nederlandse banken staan niet te springen om te financieren in het buitenland. Dat is hun handicap. Uh, ze kunnen geen zekerheden vestigen, uh, ze zijn bang ervoor, uh, nou, ze doen het gewoon niet. Vroeger waren er een aantal instellingen die het wel deden, maar die deur is gewoon dicht. Uh, net wat je al vroeg van uh, hoe ik met jullie in contact kwam, uh, ik heb zitten koekelen. Uh, maar ik denk aan de andere kant dat het juist door middel van dit soort gebeuren meer onder de aandacht brengen bij uh, de mensen dat jullie dit soort dingen uh, kunnen doen. Yeah, want Bij toeval eigenlijk kwam ik er via koepel achter. Hmm. Ja, een uh, vorm van SEO uh, waardoor u ons uh, ja. heeft getroffen. Um, ik was trouwens ook benieuwd naar uh, wat er volgens u de voordelen zijn van het investeren in vastgoed... ...ten opzichte van, laten we zeggen, andere investeringsmogelijkheden. Als we kijken naar uh, hele vastgoedgebeuren, uh, uh, niet alleen hier in Nederland, maar ook in het buitenland... ...zie je gewoon dat vastgoed uh, ja, uh, zijn waarde houdt, waarde behoorlijk stijgt, uh, de verhuurmogelijkheden zijn goed... Uh, er zijn tekorten vaak aan woningen, dus ja, de prijzen schieten omhoog. Dus alle voordelen, als op dit moment, en dat was voor mij ook de reden, uh, dat ik uh, mijn vermogen bijvoorbeeld uh, op een spaarrekening kan zetten, ja, nou, dat levert niks op, stel eens, je moet gewoon betalen. Nou, kijk je naar het hele onroerend goed traject, dan zeg je, ja, oké, okay, je loopt geen risico. Ja, dat loop je wel met aandelen, met obligaties trouwens loop je ook risico. Dus wat dat betreft, uh, uh, ja, ik blijf daarvan weg, ook mede gezien mijn leeftijd, dat ik zei nee, moet zekerheid hebben. Want het zijn mijn bedrijfsinvesteringen. Uh, uh, dus ik zoek zekerheid. En dan geef ik mensen toch altijd het advies, joh, als je zekerheid zoekt, doe het in onroerend goed. Ja, want dat verliest nooit zijn waarde. Nou, u noemde net natuurlijk risico's, u noemde net zekerheden. Uh, maar wat zijn volgens u de, de valkuilen binnen het wereld van vastgoed investeren... waar velen uh, waakzaam voor zouden moeten zijn? Met name voor het buitenland in, in principe. Want als je gaat kijken wat voor regels en, en, en registers er overal zijn in het buitenland... Daar, uh, daar moet men heel waakzaam voor zijn. Ik geef ook het advies, als men wil investeren in het buitenland... Zoek in ieder geval een, een advocatenkantoor, geen notariskantoor, want een notaris in het buitenland is een hele andere discipline dan bij ons in Nederland. Een advocatenkantoor in het buitenland, die doet zijn recherchewerk, of het wel in orde is, of het bestemmingsplan wel juist is, enzovoort, enzovoort. Uh, ik heb een hoop mensen uh, toch wel gehoord die uh, toch een stuk vermogen kwijt zijn geraakt door uh, impulsief wat aan te kopen, terwijl achteraf bleek dat de verkoper niet de eigenaar was. Dus het is een kwestie van uh, een persoon kunnen vertrouwen en waakzaam kunnen zijn over wie je zaken doet. Uh, onder andere, maar daarom een advocatenkantoor is mm -hmm. daarvoor aangewezen, zijn ook aansprakelijk als er iets niet mm -hmm. goed is. Dus juridisch gezien uh, altijd via een advocatenkantoor in het buitenland. Hier in Nederland gewoon via de notaris, die doet hier zijn mm -hmm. recherchewerk wat dat betreft. Dus ja, dan, dan denk ik op mijn beurt kijk je er wel uit. Mm -hmm. Want het is op dit moment een hot item weer, mm -hmm. coronatijd is mm -hmm. uh, een stukje achter de rug. Mm -hmm. Je merkt gewoon dat er weer veel Nederlanders richting Spanje gaan om te kijken naar het onroerend goed eh, om aan te schaffen enzovoort. Dus eh, ja, dat zou ik willen zeggen. Kijk goed uit. Jullie horen het al. Mochten jullie met onzekerheden zitten, roep een advocaat erbij. Um, ik wou als laatste nog even vragen of u misschien binnen uw eigen relatienetwerk ook het platform Max Crowd van u zou aanbevelen. Is dit inderdaad het geval? is inderdaad het geval, dat heb ik al gedaan wat dat betreft. Dus, dat uh, mooi om te horen. Uh, ja, nee, maar ja, dat is als, als iets goed gaat, voortreffelijk gaat en, en, en, en, en, en, en, en er zit een stuk passie achter, dan ga je dat delen. Eh, dus, dat is vaak zo, als je goede ervaringen hebt, dan uh, ga je dit gebeuren delen met elkaar. Uh, ik heb een vrij groot netwerk erin ook, dus uh, ja, je hoopt elkaar daarin uh, toch te ondersteunen en uh, ja, ik hoop uh, dat... Uh, via jullie platform, ik ook ondersteund word bij wijze van spreken van, oké. Okay. Nou, Leen, ik hoop dat u weet dat u hier altijd van harte welkom bent. Ja. En ik wil u natuurlijk ook hartelijk bedanken voor uw tijd. En jullie ook bedankt voor het kijken. Uh, bezoek onze website MaxRawfun.com en maak een account aan om de stappen van het proces te kunnen inzien en wij hopen jullie daar te treffen. Graag tot de volgende keer.